Ik kom hier aanlopen in de Paardenstraat en zie ik opeens een uh, grote bus staan, een grote flyer poster op de bus. Of je lust, wat moet ik lusten? Worst. Of Hoezo? Lust. Hoezo? Uh, nou, wij zijn een uh, burgerinitiatief uh, en wij steunen de verzelfstandiging uh, van Bob Podium Volt. Hoezo worst? Nou, worst omdat we bang zijn dat als uh, Volt niet verzelfstandigt, maar uh, in een groter geheel opgaat, je een soort uh, eenheidsworst eenheid krijgt. Dus dat, uh, de, juist, een podium moet natuurlijk uh, prikkelen, verbazen, uh, moet spannend zijn. Uh, en uh, ja, als je dat in een grote organisatie uh, onderbrengt, dan krijg je denk ik meer een culturele eenheidsworst. De gemeente heeft een uh, rapport uh, laten maken van een uh, professionele onderzoeksbureau, La Group. En die hebben, een, uh, die hebben het, uh, de zelfstandiging van uh, Poppodium Volte uh, uh, aanbevolen. Maar de gemeente is voornemens uh, om uh, anders te besluiten en Volt bij de domeinen onder te brengen. Wat is daar het probleem van? Nou, wij uh, vrezen eigenlijk dat de popcultuur uh, in het Gelene in elkaar zal storten. Als uh, Volt bij uh, de domeinen komt dan, uh, dan wordt het nog een, een zaaltje waar uh, af en toe eens een band wordt geprogrammeerd. En uh, ja, het hele functie van Volt die komt dan eigenlijk te vervallen. Waar baseren jullie dat op? Nou, wij baseren dat op het rapport wat de groep onder andere ja, heeft uitgebracht. En de, wat de, de andere ja, leden van de Limburgse popsector eh, allemaal adviseren. Dat is dat het vol beter kan voor zelfstandigen. En dan heb ik het over alle Limburgse poppodia. Eh, Mojo, eh, de Vereniging van Nederlandse Poppodia eh, pop en Festivals. Die adviseren allemaal hetzelfde: laten het poppodium voor zelfstandigen. In het poppodium volgt hangt ook nog een hele mooie spreuk van wethouder Barry van Rijswijk. Ja, inderdaad, een ja. city without pop music is a city without a soul. Dat staat daar. Barry komt terug. Barry komt terug ja, bij een van de coalitiepartijen die uh, uh, ja, het plan om uh, Volt uh, onder te brengen bij de domeinen steunt. Dus daar uh, heb ik eigenlijk weinig hoop en uh, vertrouwen op op dit moment.